Hoi, ik ben Vera. Vraag je wel eens af of een voorwerp of situatie verbeterd kan worden? En als dat kan, hoe? Alles om ons heen is ontworpen en door mensen bedacht. Jij kan dus ook iets ontwerpen en daarmee de wereld een beetje beter maken. Wil je weten hoe? Kijk dan deze serie Ontwerpen doe je zo, waar ik je alles vertel over de stappen die ik maak wanneer je gaat ontwerpen. Kijk maar met me mee.